Hallo iedereen, ik zie het is leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik dit heel leuke pakketje unboxen. Dit is het samenwerkingspakketje dat ik met mijn allerbeste vriendin heb gedaan. Dit is haar account en dit is mijn account. Dus ga het zeker volgen als je dat nog niet hebt gedaan. En ik ga dit dus unboxen en ik kan niet wachten want er zitten echt heel leuke dingen in. Maar, zijn jullie benieuwd wat er dus allemaal in zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Het zit in het heel schattige doosje met allemaal stickers. En ik ga nu open doen. Ik zie ook veel papier. Oh my god, dat is zo leuk. Kijk dit. Hoe leuk. Allereerst zie ik hier allemaal polymerkralen. Echt heel mooi. Dan heel veel parels. Normaal zijn het er 400. Kijk, even hoe dik dit is. Oh my god, zo leuk. Dan letterkralen. Ik van die letterkralenbedoel. Ik was er echt naar op zoek. En zij had die, zijn happy, dus ik heb er gewoon wat genomen. Dan deze heel leuke figuurkralen. Ik heb ook zulke figuurkralen, maar dan een klein beetje anders zie ik hier heel leuke beeldjes, van die van die, uh, ja hoe zei ik daar, van die talibertjes, echt super schattig. Polymeerkralen, zo avocado's en worteltjes. Er zit ook een extraatje in, en dat is dit. Ik ga het even open doen. Allereerst zie ik hier nog meer polymeerkruilen. En zo van die figuurkraaltjes. Meer letterbedels Oh, die zijn zo leuk. Confetti. Ik hou er echt van. En dan nog meer parels. Er zit geen visitekaartje bij. Dat is wel stom, want ik bewaar alle visitekaartjes. Maar ik heb er al eentje van haar, dus ja. Dan is dat niet zo heel erg. Lise heeft haar deel ook opgenomen en dan komt dan nu in beeld. Hey, hey, ik ben Lise en ik heb hier een pakketje. Um, het pakketje is van een samenwerking van mij en Noralie. Noralie en vroeg mij of ik het koop in een video voor haar YouTube video. Dus dat ga ik natuurlijk doen. Um, ja, het is dit leuke pakketje. Uh, ze zei dat de doos iets groter is dan um, die erin zit omdat ze geen kleinere doos had. Dus, Laten we kijken. Als eerst zie ik echt zo keilijk stickers erop staan. En ja, gewoon leuke verpakkingen erop. Dan ga ik het open doen. En dat is het eerste dat ik zie. En als eerst zie ik een leuk kaartje met... Op een dag zal je alles bereiken wat je ooit wilde bereiken. Wat je ooit wilde bereiken, sorry. Alleen moet je het... Moet je er zelf in geloven? Sorry, ik kan het echt niet meer lezen. Dus op een dag zal je alles bereiken wat je ooit wilde bereiken. Alleen moet je er zelf nog in geloven. En dan zet haar Ad -no band erbij. Straks komt er een video waar alles veel duidelijker is. Want met dit lijkt is het misschien een beetje irritant. En dan heb ik ook nog een leuk bedankkaartje met haar uh, sociale media op. Uh, dan... Haal ik als eerste zit eruit. En ik denk dat het extraatje is, want dat ligt apart van alles. En hierin. Maar het allemaal 3 euro waard trouwens. Uh, Oké, okay, hierin. Zie ik zie een extraatje, En hier had ik een clip voor mijn haar. Echt kei leuk. zo'n zo een beetje stroef omdat die nieuw is. Maar echt kei leuk. En uh, dan heb ik hierin ook nog. Uh, Leuke kraaltjes donkerblauw en uh, je hebt 2 mm en het 3 mm. En we raken hier niks rennen. Ik denk dat dit ook weer het extraatje hoort, want ik zie het er ook net inzetten. Het zijn leuke knijpkraaltjes zilver. Uh, dan zie ik alleen nog maar dit. Alleen nog maar uh, folie. Ja, ik weet niet meer hoe het heet, Ik ben even vergeten hoe het is. dan leggen we even aan de kant. Dan zien we echt leuk dit allemaal. Ik zal het jullie even beter laten zien. Echt oh ja En wat ik net uithaalde, ik was even vergeten, is vloeie En uh, ja, ik ga het nu even allemaal pakken. Dus eerst vind je echt zo heel... Leuke dingen. Oké, okay, hier mag je een sound effect opzetten. van magic. Zo. Oké. Okay. Dan heb ik zo een leuk klepje In het blauw. Dus dan heb ik deze in het blauw en in het paars. Uh, dan onder al deze sliertjes heb ik dit... Een leuk, pakketje. ik heb hier alle spullen in. Maar ik ga dit zo meteen openmaken. Eerst ga ik het andere wat ik hem in eruit halen. En dat zijn super leuke steertjes. En deze stickers zitten erin. Sorry dat het heel onduidelijk is. En deze ik laat jullie straks allemaal veel beter zien. Dan heb ik dus dit heel leuke pakketje die ga ik nu open doen. Oké. Okay. Het ziet er echt heel leuk uit. En als eerste heb ik buisjes met verschillende spulletjes in, en daar zitten in letterkraaltjes dus en telkens de letter i volgens mij. En dan heb ik uh, sluitingjes licht zilver, sluitingjes donker zilver, verlengstukjes donker zilver, verlengstukjes licht zilver en verlengstukjes goud. Dan Zet je hier keileuke bloempolymeerkralen in. Keileuke eh, don ja, donkerdere knijpkralen. En eh, zilveren beugringetjes. Dan zet hier ook nog keileuke polymeerkralen van hartjes in. De vorige waren trouwens bloemetjes, ik weet niet of ik het heb gezegd. Dan haal ik hier kei schattige eh, zakjes uit, zijn bloemzakjes. Ik vind het echt kei mooi, en een leuke sticker erop. Dan zitten hier, eh, ik weet niet hoe je dit, ik denk pallet blue of zoiets. Als het niet juist is, komt de correctie hier. Eh, en eh, ja, zo'n leuke blauwe kleur van 2 mm. Dan zitten hier nog gouden knijpkraaltjes in. Eh, letterkralen. Gouden sluitingjes, allemaal keil figuurkraaltjes, en keil leuke hartjeskraaltjes. En er zitten nog keil confetti in, en toevallig hebben we dezelfde confetti gebruikt. Want ik dacht van ja, ik had die confetti nog maar eens doen, want ik had het al even niet meer gebruikt. En dan hebben we ook kei toevallig nog dezelfde. Dus dat is eigenlijk wel echt heel toevallig, want normaal gebruiken wij die nooit. Maar ja, het zijn zo van die leuke hartjes confetti. En ik denk dat je bij haar spullen ook wel zult zien dat ik deze confetti ook heb gebruikt. En ja, voor de rest alleen nog mijn confetti. En ik denk dat ik nu alles heb gehad. Voor de rest zit hier echt gewoon veel leuke frutseltjes in. ja, zo heet het toch. En ja, dan was het dit. Um, en ja, dan schakel ik nu terug over naar Noralie. Dan was het alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie nu binnenkort weer terug. Doei.